We hebben een heel leuk pakketje ontvangen van Primark met daarin de K-Pop Beauty collectie van Primark. En dat is dus een collectie geïnspireerd op K-Pop. En de verpakkingen zien er echt super schattig uit. En we hebben wel eens vaker beauty producten van Primark op ons kanaal getest. Vonden het super leuk om te doen. Dus we dachten deze collectie willen we ook echt zeker aan jullie laten zien in een first impression review. En ik ben heel erg benieuwd. Ja, laten we snel beginnen. Als eerste deze. Dit is de Blender Sponge and Case. En hij is echt super schattig. Ja. En het is een soort gewoon ja, een eitje eigenlijk met een gezichtje. En daarin past het andere eitje natuurlijk precies in. En deze kost 4 euro. Dan hebben we hier de case in de vorm van een eitje. En die gaat gewoon heel erg makkelijk open. Dat is, dat is eigenlijk gewoon een plastic bakje met de nog twee gaatjes. Zodat je hem waarschijnlijk mee kan nemen. En dit is de... Ja, spons. Echt. de beauty-spons. Hij heeft een heel soort van, gek van tuutje hier ja. bovenop. Voelt... Helaas, ik vind jo, hem echt te stevig. stevig hè? Ja, het heb je heel vaak met andere beauty-sponsen naast de bekende beauty blender En uh, van Real Techniques bijvoorbeeld. Die vind ik echt veel wat zachter en elastischer. En deze is helaas wel weer wat... Harder. Ik ga hem even snel nat maken onder de kraan. Ik neem aan dat dat ook met deze de bedoeling is. En dit is de spons als die nat is gemaakt. Zoals dus je kan zien, is hij echt een stuk groter. Dus ik ben best wel verbaasd eigenlijk dat hij zo veel ja, is, is groot. geworden is, een concealer. Deze is nog uit onze HM Beauty line preview video. Hij voelt op zich wel bouncier hè. En wat snachter ja, nou vind ja, ik. Ja, maar wel heel zwaar alsnog. Ja, ik dus ben benieuwd of hij een beetje goed gegaan is. En hij is ook pegen. zo groot. Moet je kijken. Oké, okay, hij voelt wel op zich zacht aan. Maar dit dingetje bovenop... <laughs> ja, die hoort niet volgens mij. Irriteert me echt, ja. had ja, ja, het eerder je concealer weg. Ja, ik weet zit. niet inderdaad of er, of er nu meer of minder op zit. Het zit misschien allemaal hier. Maar hij voelt wel lekkerder aan nu ik hem zeg maar heb nat gemaakt. Maar... Echt een vervanger voor de beautyblender, dat denk ik niet. Je kan natuurlijk ook je eigen spons in doen. En dit is wel heel erg handig. Bedankt <laughs> voor vakantie, de vakantie. Ja, weet je wel. Dus ik vind het wel een heel leuk ding. Volgende om te laten zien is deze gel eye mask. Je hoeft het niet uit te testen, maar hij ziet er gewoon heel erg schattig uit. Ik vind hem heel leuk met die oogjes erop en die glitters. En natuurlijk natuurlijk je chill als je deze koelt en daarna op je ogen legt, dan kan je daarmee een beetje zwelling van je oog verminderen. Waardoor je dus minder erge wallen hebt. Volgende product is een oogschaduwpaletje. En dit is de Sugar Rush. En dit is dus een eyeshadow palette. En deze kost 6 euro. En wat ik ook op de voorkant zie staan is dat hij een kersengeurtje heeft. Oeh, Was oh, ik weet het, het rijdt ook een beetje naar kindermake-up. Ja, een beetje soort van kersen slash chalk, kruid, achter. Ja. Ik weet niet helemaal zeker of ik het kerst zou noemen, maar het is wel een heel leuk detail. En dit is hoe de binnenkant eruit ziet. Ik vind het super schattig. En hierboven staat ook de Sweetest Thing. Dus het is echt wel een heel schattig paletje. En er zitten dus 1, 2, 3, 4, 9 verschillende kleurtjes in. En het zijn wel hele schattige kleurtjes. Het is een combinatie van echt neutrals... En uh, zeker niet echt neutrals, zoals deze paars en blauwe. Eigenlijk. Ja, en sommige hebben dan ook nog shimmers erin en andere zijn oh, ja. weer mat. Dit is de lichte kleur. Oh, hé, hey, dat is best wel goed te zien. En dan heb ik hier de blauwe. Oh, oh. nou dat verbaast me eigenlijk wel. Dat is niet, er is wel een, best wel wat uh, fallout, zie ik hier. Het lijkt me een hele mooie kleur. Oeh, die is wat... Misschien dat dus maar... het meer bij je huiskleur past. Vind ik zo. Hier nog een mooie roze. Deze zie je allemaal net wat minder. Ja, maar het zijn nog wat warmere star. tinten. En deze die is echt geel. Met een glitter erin. Oeh, die is best wel goed. Ik zeg. heb het idee dat ze allemaal best wel goed gepigmenteerd zijn. Er zijn alleen een beetje aan de droge kant. Als ja. ik het zo zie. En er is ook behoorlijk wat oh, fallout. Oe, wat dus wat dat vind ik? vind ik wel jammer. Zo, paars. Oh, ja. Deze zie je bijna niet. Maar die ligt echt. Die is wel heel erg mooi, die peachy. Kleur. Ja, En dan heb ik hier nog roze. Zit ik ernaast? Ja. Zo, oh, okay. so. oh, die is verrassend. Ah, ik moet zeggen, de kleuren zien er heel goed uit. Maar wat je zei, het is wel droog. En daardoor gaat het een beetje brokkelen. Maar ik denk dat het we wel mee te werken is. En misschien kan je ze ook nat maken. Maar de kleurtjes zelf zien er goed uit. Nou, we brengen het ook meteen eventjes op onze oogleden aan. En? en het is lastig te zien op de camera, omdat het ook wel dicht bij mijn eigen huiskleur zit. Maar ik vind het wel heel mooi. Goed uit. Deze peach over mijn hele ooglid. Ja, ik heb ook uh, peach over mijn hele ooglid. En een beetje licht aan de binnenkant. En dan. Een beetje een bruine, koperkleur aan de zijkant. Ik vind het op de ogen wel heel mooi eruit zien. Niet zo heel erg droog als dat, een, dat het net leek. Ja, eigenlijk gewoon wel een snel oogschaduw palet waar je niet zo heel fout mee kan gaan. Nou, voor 6 euro heb je al een heel palet waar je echt alle kanten op kunt gaan. En wij vinden hem best wel mooi. Dus ik zou zeggen... Heel erg top. Nou, voor de wangen en de rest van het gezicht hebben we een paar producten waar we uit kunnen kiezen. Dus dat is wel heel erg leuk. Uh, we hebben hier bijvoorbeeld het Sweet Cheeks Blush and Highlights Palette. Deze is 7 euro En ik kan hem alvast openmaken volgens mij. Ook deze is trouwens weer Cherry Fragranced. Mm. En dit zie je als je hem open doet... Echt super heel leuk. schattig. Het zijn dus vier mooie grote hartjes met verschillende kleuren. En er zitten wat warmere en, warmere en wat koudere tinten in. Dus dat is wel heel erg fijn denk ik. Hey, deze voelen al wat minder droog aan. Dus dit is Candy Floss. Oeh, hey, dat is wel heel erg mooi. Het is Lemon Sherbert. Als ik het goed uitspreek. Oeh la, la, dat is volgens mij ook best wel mooi, hè? Kijk ja, dan. oeh, dat is wel mooi als een highlighter, denk zijn ik. Ze is wel echt heftig, dus je moet wel echt zo'n highlighter houden. Dit is de kleur Jelly Bean. Uh, die is wel droger. Ja. En dan heb ik hier de allerlaatste kleur en dat is Bonbon. Oeh... Hé, hey, oh, die ziet er mooi uit. Het pigment is wel echt heel goed. Het zijn wel echt hele opvallende kleuren. En ik denk als ik moet kiezen dan zou ik toch het Candy Flush... Candy Flush? Nee, Candy Floss is het wel. En Lemon Sherbert het mooist vinden. Oeh, veel val aan. Okay, met kwast is het wel wat uh, lastiger. Oh, wauw. Pretty. En hij blendt ook mooi. is mooi... heel natuurlijk. Eigenlijk. Ja, hij blendt ook wel mooi in de huid. Je ziet het niet zeg maar dat het super poederig is. Neus. Dan ga ik eventjes voor de Lemon Sherbet. En dat is dus een wat lichter gouden kleur. Oeh, je ziet het wel echt goed, hè? Kijk, oh. Kijken. Oh, dat vind ik heel mooi. Heel mooi, ja. Ik moet zeggen dat ze echt super mooi op de huid zitten. Terwijl ik in eerste instantie het had van een klein beetje aan de droge kant. Maar dat valt echt heel erg mee als je het gewoon eenmaal aanbrengt. Oh, die vind ik ook heel ik mooi. Ik vind die het die eigenlijk kleur. een hele mooie combinatie om die Candy Flush en... eens <laughs> Flush. <vind> flush. <laughs> candy floss en Lemon sherbet te mengen. Omdat die Candy floss wat warmer is en die andere is echt, ja ook warm, maar echt, echt heel warm zeg maar, ja. We glowen nu echt intens. Ik moet zeggen dat ik dit wel echt Ik een ben wel onder de vind. indruk. Ja, heel leuk palet vind. en het is dus fijn voor verschillende huidskleuren en tonen. Ligt er een beetje aan waar jij heel erg van houdt. Dus uh, deze geven wij een duim omhoog. Maar dan hebben we nog meer producten voor op de wangen en dit is de Bubble Blush. Dat klinkt echt super leuk. Geen idee waarom het Bubble heet. Ja, het is een Cushion, cushion blusher. Zo, mijn uitspraak gaat heel goed vandaag en zo zien ze eruit dit is dus de verpakking ziet er gewoon simpel en ja eigenlijk gewoon best wel simpel uit met een leuk tekentje bovenop en ze kosten 5 euro per stuk dus dat vind ik dan als je kijkt naar een heel palet en dit een beetje duur klinken op een of andere manier ja. maar er zit wel veel producten in heb ik het idee maar ik moet zeggen dat ik de verpakking wel mooi vind het ziet er en wel mooi er wel, uit het is een kwalitatief mooie verpakking dat ja, is zeker niet ze verrassend het, ze hebben dit een beetje zo mat gemaakt en niet glanzend Oeh, hey, dit doet me heel erg denken aan um, Bourjois volgens mij. die ja. heeft ook zo'n soort verpakking. Want er zit dus een soort van uh, sponsje bij. En we hebben deze blush in twee kleurtjes, namelijk pastelpink en Coral dream. En ik weet niet zeker of er nog meer kleurtjes op de markt zijn, maar deze lijken ons wel heel erg mooi. En er zit ook nog een spiegeltje aan de binnenkant, dat is heel erg mooi. Ik moet zeggen dat ik echt wel onder de indruk ben van deze kwaliteit. Aan de binnenkant zit dus een sponsje met daarop de blush... En deze gaan we nu heel even aanbrengen. Nu ben ik zelf meer van de Coral Denk in dan van de roze. Jij ook? Mm, ik denk het wel. Maar, okay, maar ik probeer wel gewoon Laten roze Laten we eerst weer... even de zwartje anders. Ben ik ben ook wel heel benieuwd daarnaar. <laughs> ja, ik heb het kussentje gebruikt. Okay. Oh, okay, oh wauw. Dat... Okay, het leek wat heftiger op de spons, maar eenmaal op de huid. Wauw. Is het wel mooi. Het ziet er wel goed uit. Maar, maar wel heel erg op opvallend. Ja, en ik heb hier dus de Coral. En die zal ik eventjes hieronder doen. Oeh, hey. Ja, hè? dat vind ik wel mooi. Ik hou heel erg van peachy blush. Dit is denk ik wel een hele mooie kleur die heel erg naturel kan lijken ook. Omdat die niet zo heel erg oranje lijkt. ja. Yeah. Oké, okay, ik ben niet zo heel erg fan van dit soort natte producten. Ik weet niet zo heel goed van of ik daarna nog met mijn vinger moet uitblenden. En we hebben net highlighten aangebracht, dus daar gaan we overheen. Daar moet je even niet op letten. Oké, okay. waar moet ik het doen? Gewoon hier. Oh, oh. Nee, dit is echt te veel van het goede voor mij. Oh, deze is, deze is denk ik wel mooi, maar ik moet eventjes het zelf even uitblenden met mijn vingers. Ja, bij jou zie ik wel echt een ja, rol Het, is, roze het is echt net alsof ik met smink over mijn wang heb gedaan. Het pigment is zeg maar wel heel erg goed. Voor mij is het een beetje te veel van het goede. Maar ik kan het wel heel erg mooi wegblenden, waardoor het wel weer mooi eruit ziet. Maar ik hou gewoon niet zo van roze, dus daarom ben ik een beetje voordeel denk ik. Ja, ik moet zeggen dat ik de. Um, het voelt een beetje een soort van olieig aan of zo ergens. Een beetje ja. een soort van rijk, niet waterig ja. of wat anders. Dus je kan het wel zo lekker in masseren en deppen. En dat vind ik nog wel mooi. Ik, ik kan het volgens mij niet op de camera zien, maar in het echt vind ik wel het dat je echt heel mooi. een hele mooie natuurlijke kleur krijgt. En ik, ja, ik vind vooral de korrel dus echt heel erg mooi. Maar dat past wat meer bij onze huiskleur. Ik vind de roze is dus toch wel echt heel erg roze. Ik vind deze wel heel erg leuk. En dan hebben we hier nog twee producten voor op de wangen. En dat is de Super Cheeky Cheek Tint. Dus dat is weer een nattig product voor op de wangen. En ik ben heel erg benieuwd of deze heel erg anders zullen zijn. Ze kosten per stuk 3,50 euro. En zo ziet de verpakking eruit. Het zijn dus echt tubertjes. Ik ben heel erg benieuwd of hieronder nog een applicator zit of iets. We hebben dus twee kleurtjes. En dit is Sherwood Crush. Die lijkt een beetje bruinig. En dit is de kleur Bubblegum. En zoals je kan zien is dat wel echt een hele roze kleur. Een beetje een soort van oud roze wel. Oké, okay, wat zou het zijn? Zou hier een sponsje zitten? Ik was je. Ik of, denk... gewoon of, of gewoon open? Ik denk een sponsje wel. Oh, ja. oh, wow, wow. Het komt er meteen al uitlopen. Oh het nee, ook? nee, dat niet. Dit is de applicator. Het is echt meer een soort van blending spons. Oh ja, en als je het inknijpt, dan komt het eruit. Oké. Okay. Best wel veel ook. Ja. Dus dit is de allereerste kleur Bubblegum. Ik heb hem hier veel dikker gedaan, dus je kan het wel goed zien. Sherbet Crush. Oeh, wow. <laughs> ja, het is een beetje veel, sorry. Oh, is een hoor. beetje veel. Oh, het blijft overkroog. Ik zag het weer komen ik denk al waarom houdt het niet op ja goh um, ja deze is wel echt roze roze een beetje barbie roze vind ik hem overkomen moet je kijken ja het zijn aparte kleuren we moeten het even zien op onze wangen ik weet niet of ik een bruine kleur zo snel op mijn wangen zou Oeh. hij is heel donker toch Het lijkt meer op een uh, een contouring stift en weer met dit heb ik iets van, wat moet ik er... Oh. Het voelt wel weer lekker aan, zeg maar. Het is heel erg dun en daardoor blendt het lekker. Ik denk dat deze, zeg maar, omdat het gat hier zo groot is, onhandig is dat je al snel te veel aanbrengt. <laughs> uh, ik weet het niet. Ik vind de kleur van deze bruin uiteindelijk niet heel erg vreselijk. Het is wel meer ja. contour bronzer dan echt een chic Sinds, denk ik, ik moet wel even zeggen dat hij wel lekker uitblendt en ook best wel mooi uitblendt. Het ja. is niet dat, het, dat je gelijk van die vlekken krijgt en dat het heel snel opdroogt. Want het is nog steeds een beetje plakkerig. Ja, maar ja, dat is ook niet echt lekker hoor. Maar ik vind het ook gewoon niet echt makkelijk in gebruik. Dus voor ja. mij is het eventjes een duimpje omlaag. En we zijn nog niet klaar met de shimmers en kleurtjes voor op onze wangen. Want we hebben hier namelijk nog twee andere producten. En deze heet de Bimin Bimin. Bimin. Bimin. Shimmer powder. En ze zien er echt super schattig uit. Het zijn hele kleine ja, uh, potjes of zoiets. Met een soort van sponsje bovenop. En ook nog een spiegeltje. Dus hij is handig voor to go, denk ik. De prijs hiervan is 3,50 per stuk. En we hebben hier twee kleurtjes. Ik heb hier de kleur Star Cluster. En ik heb hier Galaxy. Oh, ik moet zeggen dat ik deze verpakking ook wel weer heel erg mooi vind. Het is zeg maar weer een beetje een soort van mattig. Wit. Ik denk dat het gewoon een beetje, dat je moet schudden en dan komt het er vanzelf uit. En dan misschien voor over je hele lichaam wel. Ja inderdaad, ook voor op je jukbeenderen en zo. Ja, hoe gaan we dit doen? Gewoon uh, deppen? Gewoon... Oh ja, ik zie het oh, al. zag je het? Oeh, best wel veel. Ik weet niet of je het Oeh. kan zien. Ja, oh ja, kijk, je kan het een beetje op mijn hand zien. Het zijn een beetje... Fijne glittertjes, Fijne maar wel opvallend. De ruiker is aan. Oeh, ja. Vies, hè? Die ja. ja. reageerden er net niet op, maar ik rook het net al. Want wat is dat dit? Het is heel genies. Heel genies. Ja, dat is inderdaad. Maar ik wil eventjes... Zeg maar moet je... Oh, ik denk dat je echt moet deppen, maar dan zie ik gelijk alles omhoog stuiven. Kijk, okay, ik ga het heel eventjes aanbrengen. Op. <laughs> Sorry hoor, ik kan even niet praten. Hier even aanbrengen. Kan je het zien als je beweegt? Nou, ik heb wel echt wat op zitten. Oh ja, je ziet het wel shinen. Ja, ja. ik weet het niet. We zijn nooit zo heel erg fan van dit soort glitter body producten of body glitter producten. Het kan leuk zijn als je misschien iets van een strandfeestje hebt. Weet je wel, als je misschien in je bikini zit of ja, zo. Maar het ja. is niet helemaal ons ding. Dus wij zouden persoonlijk deze overslaan. Wel ja. is weer de verpakking echt super cute. En voelt het wel lekker aan. Ja, hij ruikt echt nasty. Ja. Hij ruikt echt veel te chemisch. Dus ik dus wil gaan niet de... weten waar die glutes van zeg maar. We gaan deze toch een duimpje omhoog geven. Omdat gewoon omhoog? Omlaag. Oh sorry, omlaag. Omdat het toch niet gewoon helemaal ons ding is. Nee. Dus. Moving on. Volgende product is voor de ogen. En daar hebben we vier verschillende eyeliners voor. Dit is de... Ik Candy die eyeliner en die hebben we in schattige kleurtjes. Het zijn een beetje pastelachtige kleurtjes, dat is wel heel erg schattig. Deze bovenste is Fairy Cake. Dan hebben we deze gele, is Dandelion. Dan hebben we een blauwe en dat is Dreams. En de onderste is Frosting. En de prijs van deze eyeliner is dus euro per stuk. En uh, even kijken hoe dit aanvoelt. Verpakkingen zijn altijd de worst. Ik heb nu het dopje en die zit dan met de verpakking nog vast. Ja, dus... oh, ik krijg zoiets in mijn Oh, hier, hoppatee. Gewoon de aftrekken, denk ik dan maar. Hij is super creamy. Hij lijkt bijna wit. Ja, kijkend echt. Oh, Hij is echt heel, heel erg. Het is echt bijna wit. Het is een soort van ijsblauw. Ik moet zeggen dat het pigment wel echt heel erg goed is. Volgende kleur is deze groene. Nou, Het zijn allemaal een beetje kruidkleurtjes. Ja, het, is, het lijkt net bijna hetzelfde. Ook in het echt lijkt het bijna hetzelfde kleur. Je ziet dat net dat hij ietsje groener is. Dit is de paarse kleur en ik ben echt bang dat dit gewoon precies, precies hetzelfde gaat zijn. <laughs> nou, <Nah>, hallo. <Ja. laughs> wat hebben we hier aan? Gaan we eventjes wat lager zetten de camera. Even kijken of jullie het allemaal wat beter kunnen zien. Kijk, je ziet wel een soort van verschil in kleur. Maar het is allemaal ja, heel erg een beetje hetzelfde soort vibe. En dan is dit de gele... Oh ja, je ziet dat hij inderdaad wat geler is. Oké, okay, hij pakt wel goed op de waterlijn op zich. Na een paar keer. <laughs> en ik heb hem nu onder mijn oog aangebracht. En het geeft mij een beetje wallen zo. Wil je kijken? Oh ja! Nee, oh. Dat, ik denk niet dat dat per se de bedoeling ik is. Ik moet zeggen dat ik mijn effect niet heel vreselijk vind. Zeg maar, je ogen lijken wel inderdaad wat groter. En het is wel mooier dan wanneer je bijvoorbeeld een wit potlood gebruikt. Dan is zeg maar zo'n... Um, gele kleur of een beetje een roze kleur. Misschien net wat natuurlijker. Ja, gele kleur. Wie heeft er nou geel oogwit dan? Nee, maar het is wat natuurlijker dan wit. Ja, dat wel. Kijk, ze lijken zeg maar wel op zich fris. Toch, vind je niet? Wat vinden we hiervan? Nou, ja, het is niet voor mij in ieder geval. Kwaliteit is niet heel erg slecht. Maar de variatie in kleur vind ah. ik wel... Uh, sorry. Ja. <laughs> vind ik niet zo goed. Ik moet zeggen dat ik het effect op mijn ogen best wel grappig vind. Je ziet dat ze mijn ogen soort van wat wakkerder lijken, wat groter. Maar ook nogmaals, is dit gewoon net niet echt een product voor ons. Nee. <laughs> is het wel wat voor jou, dan denk ik dat, dat je voor 1,50 zeker niet fout kan gaan. Dus wat dat betreft, probeer het uit. Maar het is gewoon net weer niet echt iets voor ons. Dan gaan we nu verder met de lipproducten. En daar hebben we twee soorten van. De eerste die we gaan laten zien zijn de Pillow Talk Matte lip cushions hmm. Nou zo ziet de verpakking eruit het zijn een soort van stiftjes eigenlijk en deze kosten 3 euro per stuk en we hebben drie verschillende kleurtjes ik heb hier Cuddle. ik heb hier jellybean en ik heb hier honey bun aan de bovenkant zit een sponsje en die voelt wel lekker zacht aan en je kan hier in knijpen dat had ik eerst nog niet helemaal door Oeh, Oeh, ja, dat is wel mooi. mooie zo. Kleur. Dat is wel heel mooi. Het is echt een beetje een donkere koraal. En het pigment ziet er super goed uit. En dit is Honeybun. Oké, okay, ik moet zeggen, dat vind ik wel heel erg mooi eruit zien. Ja. En dan hebben we nu de allerlaatste kleur. Oh. Oh. Het <laughs> is te veel. Ik heb echt te hard gedrukt nu. Alles is eruit gekomen. Nou ja, eh. Uh... Oh, wauw. Het pigment is echt super goed. Ik denk dat deze veel te licht voor ons is. Je moet wel een beetje blijven duwen, anders komt het er niet goed uit. Hmm, ik vind het echt super fijn aanbrengen. Oké, okay, het voelt niet verkeerd. Plak misschien een heel klein beetje. Maar het voelt hem, ja, een beetje meer als een balm. Dus niet super plakkerig. Ik vind het ook niet super mat. Nee. Dat is het enige puntje wat ik even wil opmerken. Misschien dat het later nog gebeurt. Ik vind hem wel heel erg mooi. En hij is best wel goed gepigmenteerd. brengt heel makkelijk aan. Het is wel een soort van eigenlijk een beetje een combinatie van een lipbalm en een lipstick. Dus ik denk dat je het gedurende de dag ook wel makkelijk kan aanbrengen. Dus wat vinden we van deze Pillow Talk matte Lip Cushions? Ik geef hem een duim omhoog. Nou, we hebben eventjes onze lipstick weer verwijderd. Want we hebben nog een lipstick product om uit te testen en dat zijn deze super schattige jellybells het is dus een jelly lipstick ik heb daar eerlijk gezegd nooit van gehoord nog nee, nooit het geen gezien ding. geen idee wat we kunnen verwachten maar het zit in deze verpakking en deze kosten allemaal 2 euro per stuk en ik ben gewoon heel erg benieuwd wat het nou is ja. dus laten we het even openmaken hoezo is deze jelly dan misschien voelen we dat straks als we hem aanbrengen dit is pink lasers hoe voelt het? Jelly-achtig? Nee. Oh, misschien noemen oh, ze het wow. wel jelly omdat het gewoon een tinted lipbalm is. Heel sheer ja. is die eigenlijk. Dan hebben we hier Pigtails. Dat is wat meer een roze kleurtje. Ja, deze is heel subtiel. Hij valt wel op te bouwen, dat zie je wel. En dan is dit de laatste kleur: Daisy Chain. Die is die ook echt is nog heel, heel licht. licht. Echt. Ik zeg maar hoe vaak je er overheen gaat hoe meer kleur je ziet ik moet heel eerlijk zeggen dat ik gewoon een beetje teleurgesteld ben eigenlijk want als je iets een jelly lipstick noemt dan verwacht ik echt een soort van schuddende drillpudding. pudding die je op je mond moet aanbrengen en dan krijg je ja. kleur en dan dit is dan eigenlijk een beetje een tegenvaller ik ben er nu meteen aan het... oh nee oh, erg. wat erg waar is die dat hele ding afgebroken Hij is helemaal stuk. Ik weet ook niet waar die is gebleven. Oh, Al stil blijft het hoor. Nou. <laughs> ik heb hem afgebroken. Ja, ik weet het niet. Ik heb het nu opgebracht. Dus dus best wel een lichte kleur. En je ziet wel wat kleur ja. terug op de lippen. Hij voelt best wel droog aan. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje kindermake-up gehalte Ja. Dus. Daar word ik niet zo heel enthousiast van. voelt ook niet zo lekker of zo. Met je plakken. Ja, aan. het is een beetje wat aan de drogere kant. Ja, dus ik zou het niet jelly noemen. want bij jelly denk ik aan nattig. Deze geven denk ik wel een duim naar beneden helaas. Nou, ons eindoordeel over de K-pop Line van Primark. En er zit een stuk plastic aan de arm. Ja. Ik ik... Er zaten een paar dingetjes bij die we leuk vonden. En ik moet zeggen dat ik de verpakkingen ook heel mooi vond. Maar het is niet zo impressive of zo. Hij heeft niet echt een indruk achtergelaten. En als ik denk aan K-pop, dan denk ik aan nog gekkere verpakkingen. Nog interessantere producten. Dit was allemaal een beetje, ja, het was niet nieuw ofzo. Ja, en het zou ook wel heel fijn zijn. Zeg maar. De verpakking kan super crazy en leuk zijn. Maar het zou gewoon fijn zijn als het product zelf dan ook heel ook goed is. Goed prettig is, ja. Als ik echt zeg maar, moet kijken naar deze hele lijn, dan vind ik misschien het enige wat ik het echt waarschijnlijk vind om naar te kijken. Deze, de Sweet Cheeks blush en highlight palette inderdaad. Die vond ik nog wel interessant. Ja. ja, die vonden we mooi. Maar ik moet ook zeggen dat ik die bubble blush, ondanks dat het niet echt een soort product is waar ik heel erg van hou, uh, ik vond deze niet vreselijk omdat het wel een mooi kleurtje had en hij blendde ook heel erg mooi uit. Dus als je wel houdt van blushes en uh, zeg maar op die manier wat kleur aanbrengen, dan vind ik dit zeg maar niet een misser. Ik ben heel erg benieuwd of jullie deze K-pop lijn al hebben gezien bij de Primark. Laat even in de comment achter als je die hebt gezien en als je misschien benieuwd was Of dat je misschien al een product uit deze lijn thuis hebt liggen. En laat het ook even in de comments weten welk product jij het interessantst vond uit deze video review. En we willen heel erg bedanken voor het kijken weer naar deze video. Geef me een duimpje omhoog. En natuurlijk vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal. En dan zien we heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei!